Hoe ben je op dit design gekomen? We willen allereerst een substract uh, design hebben. Want mensen kiezen toch voor design. Maar ook weer geweldige functionaliteiten integreren. Dus we hebben eigenlijk een fles ontwikkeld wat uh, de looks heeft van suiker, die schuin afgesneden. Daardoor kun je hem ook makkelijker met je meenemen. Klippen aan je backpack. Daardoor kun je hem makkelijk drinken. Dicht. Een zeer comfortabele drinktijd voor je mond. Waar je met je mond niet op de schroefdraad rust, maar op de inkeping. Voor vrouwen is heel handig die lipstift dragen, want dan komt het er niet tussen de schroefdraad en daardoor kun je het heel makkelijk wegvegen. In het midden kun je hem open schroeven. Stel je wilt hem als twee drinkbekers gebruiken, dan kan dat, want hij is uitgebalanceerd hij blijft gewoon staan. En als je hem wil opbergen, dan kan je hem gewoon heel makkelijk in elkaar schuiven en dan heb je 40% ruimtebesparing. En op de onderkant hebben we een kanaaltje gecreëerd waardoor het water kan weglopen in de vaatwassen, waardoor je niet zo'n vies plasje over je heen krijgt.